Geen startsignaal, kant kiezen of tos voor de aftrap. Geen uit of in. Neutraliteit of begeleiding. Geen puntentelling of scores voor je oefening. Zonder onze scheidsrechters en juryleden is sport niet hetzelfde. Gelukkig staan ze elke week weer klaar. Voor jou, je team en je tegenstanders. Ze rekenen, wikken en wegen... En beslissen. Ze stellen gerust. Ze leiden in goede banen. Positief en fanatiek. Vanuit hun passie. En met veel plezier. Bedankt daarom jouw scheids- en juryleden tijdens de Week van de Scheidsrechter.